Stel, je hebt als organisatie veel expertise in huis, waar je doelgroep echt wat aan kan hebben. Alleen, die doelgroep weet jou niet te vinden. Wat doe je dan? Onlangs bereikten de EU en het Verenigd Koninkrijk eindelijk een akkoord over uittredingen uit de EU. Maar nog altijd weten duizenden Nederlandse bedrijven niet precies wat de gevolgen zijn van de brexit. Die onzekerheid duurt nul jaar. Adviesorganisatie KPMG beschikte al die tijd over de juiste expertise om deze ondernemingen voor te bereiden op de Brexit. Maar van alle duizenden mensen die iedere maand online zochten naar de mogelijke zakelijke gevolgen kwam vrijwel niemand bij KPMG uit. Samen met KPMG gooiden we daarom het roer om. Dat deden we in vier stappen. Het allerbelangrijkste, verdiep je in de wereld van je doelgroep. Met behulp van data kom je te weten wat hen bezighoudt... met welke vragen ze zitten en waar ze naar zoeken. Verdiep je ook in de data over de concurrentie. Bereiken zij online wel de doelgroep en zo ja, hoe dan? En wat kun je daarvan leren? Wees kritisch, heel kritisch, over wat je online plaatst. Je communicatieboodschappen eenzijdig de wereld inslingeren is echt tijdverspilling. De kans dat mensen het gaan lezen is nihil. Plaats alleen journalistiek gedreven... Relevante artikelen waarmee je de doelgroep echt helpt en waarmee je hun vragen beantwoordt. Tot slot, zorg ervoor dat artikelen een duidelijke structuur hebben. Mensen willen informatie snel kunnen scannen. Bied die informatie gelaagd aan. Dus beantwoord de allereerst de meest voor de hand liggende vragen. En daarna kun je meer de diepte ingaan. Een maand na het hanteren van deze methodiek werden de eerste resultaten zichtbaar. De brexitartikelen op kpmg.nl stegen in de zoekresultaten in Google. KPMG werd online relevant. En in een tijd waarin het zakenleven zich voor meer dan 80% online afspeelt, is dat belangrijker dan ooit. Wil je nou meer weten over onze aanpak? Klik dan even op de link hieronder.